Hi, ik ben Janine Valvois. In deze video ga ik je laten zien hoe je onze openingstijdenmodule basis kunt instellen en vervolgens in jouw belplan kunt zetten. Laten we beginnen. We gaan nu aan de slag met het instellen van de openingstijdenmodule basis. Ik heb hier de fictieve omgeving voor mij van Walter, Green en Jones. We gaan beginnen door de openingstijdenmodule basis te openen, door erop te klikken. En vervolgens klik ik rechtsbovenin op toevoegen. Um, dan beginnen we met het instellen van de dagelijkse openingstijden. Zal ik meteen ook eventjes een naam geven. Ze zijn van maandag tot met vrijdag geopend van half tien tot zes. En op zondag van twaalf uur middags tot vijf. Dus dat ga ik hier even aanpassen. Dat hoef ik alleen voor maandag in te vullen. En dan kan ik het vervolgens meteen kopiëren naar alle dagen. En die van zondag pas ik dan nog handmatig eventjes aan. Van twaalf tot vijf. En dan heb ik nu dus bij deze de dagelijkse openingstijden ingesteld. In de volgende stap gaan we de feestdagen instellen. Ten eerste kun je kiezen voor welk land je graag de feestdagen wilt zien. Nou, je ziet hier verschillende opties en ik laat hem in dit geval gewoon op Nederland staan. Um, zij zijn in ieder geval gesloten op nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag en tijdens Kerst. Zoals je ziet zijn ze dus um, open op tweede paasdag, bevrijdingsdag en tweede pinksterdag. Vervolgens klik ik op opslaan. En dan heb ik nu bij deze de module aangemaakt. De volgende stap is het uh, plaatsen van deze openingstijden in het belplan. Dan ga ik links in het menu naar belplannen. En vervolgens klik ik op belplan toevoegen. Dan klik ik op het telefoonnummer waar ik dit belplan voor wil instellen... En vervolgens klik ik op sla op en ga naar belplan. Dan zoek ik in de eerste stap de openingstijden module basis op. Klik ik hier vervolgens op en dan verschijnt automatisch de uh, openingstijden die ik zojuist heb aangemaakt. En dan klik ik op bevestigen. In de eerste stap wordt er gevraagd um, wat er tijdens openingstijden mag gebeuren. Dat zie je hier uh, met aan het begin uh, de groene streep. Um, de stap hieronder, dat betekent wat er gebeurt tijdens openingstijden. Dus ik klik vervolgens op wijzigen. En ik wil graag dat hij overgaat bij de gebruiker die um, in Freedom staat. Dus dan klik ik op gebruiker. En vervolgens um, opent hij een drop-down menu. In dit geval staat alleen Walter erin. Dus uh, die plaats ik erin. De rinkeltijd laat ik op 20 seconden staan. En ik klik op bevestigen. Mocht Walter in gesprek zijn of is hij niet in staat op te nemen wil ik graag een voicemail toevoegen aan het belplan. En dat doe ik door op stap toevoegen te klikken onder de gebruiker. In dit geval is er één voicemail aangemaakt, die klik ik aan en vervolgens klik ik weer op bevestigen. De volgende stap is um, wat er mag gebeuren buiten openingstijden. Dus bijvoorbeeld in de avonduren uh, van maandag tot en met zondag um, of voordat ze geopend zijn. Uh, dan klik ik op de nog in te vullen stap en vervolgens wijzigen. En uh, ik wil graag een melding laten afspelen. Dat is de gesloten melding. En dan klik ik vervolgens op bevestigen. En dan heb ik bij deze ingesteld dat buiten openingstijden er een melding wordt afgespeeld dat zij gesloten zijn. Dan is de laatste in te vullen stap zijn de feestdagen. Dus wat mag er gebeuren tijdens feestdagen als mensen bellen? Dan klik je vervolgens weer bij de nog in te vullen stap op wijzigen. En ik wil graag dat dezelfde gesloten melding dan wordt afgespeeld. Dus ik zoek weer de module melding op. En vervolgens opent hij dan een drop-down menu. In dit geval is de gesloten melding de enige die erin staat. Dus die klik ik aan en vervolgens klik ik op bevestigen. En dan heb ik bij deze de openingstijden module basis toegevoegd aan het belplan. Heb je na het kijken van deze video nog behoefte om alles eens rustig na te lezen? Dan verwijs ik je graag door naar de link in de beschrijving van deze video.